Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. We Gewoon weer een leuke dag op de camping te maken. Leuk dat jullie meekijken. Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. de knop abonneren. En natuurlijk even dat belletje in te drukken. Want dan hoor je... Je hoort het ook overal dat belletje. In ieder geval hier in de buurt. Van de is het heel mooi geocache. Ja, daar gaan we straks naar de nieuwe, waar we van de week waren. Scooter, metaal zo. Ja. Lukt het al? Oh. Papa Mama Brian En Berber Dit is de leukste familie van Nederland De familie Romein Het neurotje, nou nee, nee Goedemorgen Nieuwe vlog, nieuwe kansen. Leuk dat jullie weer meekijken. Berber is met oma aan het bellen. Jij te... is oma weer terug. Is oma ja. weg? Oma jeze, is weg. in het midden. Dan moet je even kijken wat er met Berber, de tellen van jeze, mijn mannen zit is. Jij zit in het midden. Berber, ja zit in het midden. Takkie. Ah, Heb je nou nice zin op de vakantie? Boe. Boe. Boe. Heb je nou nice zin op vakantie? Nee. No. Nee? Maar we gaan toch weer lekker geocache vandaag? Schat zoeken. En wie is de jarig? Niemand. Niemand? Sophie! Alex! Nee, Sophie ook. Alex! En Sophie ook! Alex van RCN! We zijn helemaal klaar. De kinderen zitten al in de auto. Ik pak mijn schoenen. Ik heb mijn tas. En we gaan onderweg. Ja? Wat gaat mama doen? Mama gaat even naar het toilet. En wij gaan nou in de auto zitten. We gaan de gordes om doen. Nee, nee, nee. He? Nou, rennen dan. Opschieten. Eerst even deze. hem achterin. We gaan even onderweg om wat geocache te doen. Nou. Jawel. En Brian zit helemaal achterin. Berber zit hier. Hé, hey, meneer. We gaan even hier stoppen. Want hier is een schaapskooi. We gaan even een geocache doen. En dan gaan we straks een geocache bij de telescoop doen. Nee. We kunnen wel vast bij het bord kijken. Hier wonen wel indianen, hè? We moeten goed oppassen, nou, in het bos wonen indianen. En die weten niet wat schieten is, dus die schieten met bananen. Waar moeten we heen? We moeten wel een pad hebben. Dus dan gaan we het pad waar de pijl heen wijst pakken. Even kijken, hoor. Nee, dat werkt niet. Je moet hem rechtop houden. Rechtop, zo ja. Oh jee, wat is er? Okay. Okay. En met papa. Johan, maar dit is een ander. De is op... bij zit Het bij, er kikken. er je dat in. Er schaapjes. Ja, schaapje. Oh ja, Vriendtje, vriendinnetje van kikken en de andere van de 50 schaapjes. Ja, mogen we, dat... Ja, ik moet is even kijken. Bovenop vind je de schaatskooi van Johanna. Deze kun je openen door het hangslotje te openen. Zie de hint. Ja. Lukt het al? Ronde 8. acht. Dan oh. Ja, nog eentje. Oh, nee, trek de ja, nummer uh. eens aan, zachtjes. Deze, deze, deze. Hij... Ja, hij heeft hem open. Knap. Nou, ga maar eens de geocaster eruit halen. Die mogen we niet meenemen. Want die is van hier. Eens kijken wat erin zit. Een doosje. Oh! Gaan we die naam erin Ik kom schrijven? De consnippers. Hallo. Nee, die zijn van hier. Hallo, oh, nee. Wat zien jullie hier allemaal? Ja, wat staat hier op de tafel? Dekers, Daar gaat het weer. Allemaal knuffels. En het oerpakket. Ik wil oerrrr. Deze wel meenemen. Momenteel zijn we bij schaapskooi aan het zaand. Ja, aan het, achter het zaand. Ik sta bij schaapskooi achter het zaand. En, uh, een uh, mooie plek om even tot rust te komen. En door te gaan naar de geocache die we nu gaan lopen. De Akras, de Dwingelo. Uh, de Dwingeloze Telescoop. Ja. Oh, wil je wat laten zien? Ja, schapen. Politie. Ja. Een vlinder. Ja. In de wei. foto. foto. In wei. wat ze. Dit hier ook de Ik Papa ja. zei dit in de bedden. Zijn dat hunne bedden? Vraag je dat nou? Nee, het zijn gewoon normale keien. Brian, waar denk jij dat de geocache zit? Over. Hier, zo in het touwtje denk ik. Wat zit er in dat touwtje? Wat zit er in dat touwtje? is dat wel raars. Wat vind jij nou weer? Ja, dan moet je hem helemaal losmaken, er rondom draaien. Nee, hier zo. Oh. Ja, stop maar, dan kan papa erbij. Kijk! Nee, papa kan er dan niet bij. Bye -bye. Bijna. Doen jullie maar nog meer naar beneden? Ja, oma. kan ik erbij? Ja, dit is fijn. Nou, ik ga hem openmaken, wacht even. gaan we misloggen? eens loggen. We gaan hem zo op ijs. even wachten Brian. Papa, ik zet er al... Een hele kale loggel. Zet ik mijn naam erin. Niet te hard rijden, Berber. En Mijn naam is Feestneus en het is de 25ste. Zo, ja, staat erin. Vertel maar, Bé, En alle kunnen slapen nu. Bijna. En de nacht En de kaka. En waar lopen we nu dan? Gewoon. Is dat, dat is gewoon leuk. Bijna, we moeten naar rechts. En vind je het leuk Brian? We moeten nog 171 meter. Wow, dat is echt veel. Nee, dat is weinig. Ik had het papa naar de t Oh Brian. Ik weet waar het is. Vind je het leuk. Vind je het leuk om de t te zien? Berber, Brian, waar zijn jullie? Ik heb ze gevonden. De geocache. Hier, 30 bij 30 Kijk eens. Hoppa, pak jij hem er maar uit. Dan ga je hem bij het bankje ga je hem voorzichtig neerleggen. En dan gaan we hem daar openmaken. Gaan we snel naar het bankje. Gaan we naar het bankje ermee. En, speelgoedjes. Die we mogen houden? We gaan eens kijken. Die we mogen houden, ja. Deze is kapot. Dus Wil je Ja, deze in de tasje doen? Logen. Papa, ik zeg even die kapot was. Ja. Je even dan ga ik de hier ook weer netjes opbergen. Op zijn plekje In het gat. Opzakee. Dit is ook een plek waar er heel veel adders zitten in het natuurgebied. En adders zijn Nederlandse giftige slangen. Dus daar heb ik wel even voor opgepast. Het regent, je haartjes zijn een beetje nat. Van de ree, druppels? Heb je hand. Gaan we doorlopen. Oh, snel. Snel. Oh. oh, je gaat veel te snel. Je gaat veel te snel. Zijn we straks nog voorbij, mama. Oh. We zijn weer in de auto, Brian. Even wachten hier. Wacht een beker. Wil jij een beetje met... Nou, wil je chocomelk of wil jij... Wat wil je te drinken? Chocomelk of... die. Oké. Okay. Wil ik een milk of fruit? We hadden jammer genoeg geen bananen, die vinden wij heel lekker. Wat zei je? Recht houden en goed drinken. Bananen? Huh? Nee, dit is het aardbeien en kers. Pak van Berber een bekertje. Kijkers! De kijkers volg hè? Leuk. Als het rode lampje hier knippert, dan filmt hij. Uh, mama, ja? wat zeggen van de kijkers? Wat moet ik zeggen dan? Hallo. Oh, hallo. Hallo allemaal. Hallo. We hebben vandaag camera vrouw. <laughs> Salami. Lekker. Nou, bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Geef even een duim omhoog. Druk even ja. op abonneren. Uh, nee, abonneren. Druk even op dat belletje. Nou. Ik ben moe, mijn beentjes doen pijn, drukke dag weer gehad. Leuke dag. We gaan weer lekker in chill-modus. Wie is de jarig? Hey. Handje. Wie is de jarig? Handje. Je handje? <tie> doen jullie de goed, Sammy en Alex. Goedie. Dag. Tot de volgende.